Goed dat je kijkt naar deze kennisclip over de structuur van een adviesgesprek. In deze clip laat ik drie dingen aan bod komen. Ten eerste het belang van een goede structuur wanneer je een adviesgesprek voert. Als tweede de structuur van het adviesgesprek zelf. En als derde het verschil tussen de intake en het daadwerkelijke adviesgesprek. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar het belang van een goed advies. Natuurlijk is het voor elke professional van belang, of je nou bij de overheid of het bedrijfsleven terechtkomt, dat je goed kunt adviseren. En wat is dan goed adviseren? Nou in de eerste instantie goed gestructureerd adviseren. En daarom is het misschien wel extra belangrijk dat je nadenkt over welke stappen je moet zetten in een adviesprocedure. Ik spreek liever van een procedure dat uit meerdere gesprekken en momenten bestaat dan één adviesgesprek. Dat zullen we ook straks gaan zien bij het onderverdelen van die procedure in enerzijds de intake en anderzijds het daadwerkelijke adviesgesprek. Maar waarom is het nou voor... Ja, juridisch professionals extra belangrijk om te adviseren en te leren adviseren. Nou, dat is ten eerste omdat je natuurlijk met gevoelige materie werkt, in gevoelige situaties, met emoties, grote belangen. En dan is het extra belangrijk dat je goed leert adviseren, omdat het nou eenmaal om wezenlijke zaken gaat. Misschien wel duizenden, honderdduizenden of miljoenen euro's. Of het leven van mensen en de impact die jouw advies daarop kan hebben. Het is daarom extra belangrijk dat je goed nadenkt over hoe je adviseert. En dat je ook die eerste neiging om namelijk gelijk een advies te geven een beetje probeert te onderdrukken. Denk maar eens na, een vriend of een vriendin komt bij je en vraagt je om hulp, vraagt je advies. Het eerste wat we doen is ja, luisteren hopelijk en daarna advies geven, een tip geven, ervaringen delen. En hoe mooi dat ook is in een vriendschap, in een zakelijke situatie, verwachten we meer van je. Verwachten we dat je eerst meer informatie vraagt en dat je je dus houdt aan een bepaalde structuur. En daar gaan we nu even naar kijken. Pakken we die structuur erbij, dan zien we dat uh, het adviesgesprek, of eigenlijk beter zoals ik net al zei, de adviesprocedure te verdelen is in in ieder geval eerst de intake en dan de rest van het gesprek, het daadwerkelijke adviesgesprek. Daarom hebben we die intake ook een nummer 0 gegeven. Omdat je dat in de procedure van het adviesgeven vaak als een los gesprek zult organiseren. Dus je hebt eerst een intake en vervolgens ga je allerlei informatie ophalen, uitzoekwerk doen... en dan ga je in een tweede gesprek daadwerkelijk adviseren. Kom zo terug op wat er in dat intakegesprek allemaal moet gebeuren. Maar laten we eerst die hele procedure eens doornemen. Het begint dus bij de intake. Vervolgens heb je het adviesgesprek en ga je daadwerkelijk nou ja, inleiden dat gesprek wat je gaat doen... Dus je begint even met de doelstelling en de structuur van het gesprek naar voren te brengen. Vervolgens ga je het daadwerkelijke advies wat je hebt gemaakt, geschreven, ga je formuleren in het gesprek. Om het daarna met je cliënt, met de adviesvrager te bespreken. Om daarna het gesprek ook af te sluiten en ja, ja, afspraken voor de toekomst te maken. Als we nou kijken naar de, ja, de, de, de structuur van, daadwerkelijke, van die daadwerkelijke intake, dus dat is dat eerste gesprek, dan kunnen we dat ook weer onderverdelen in een aantal stappen. En die stappen die zie je nu in het scherm. Uh, bijvoorbeeld de inleiding, ik zal mijn schermpje iets aan de kant zetten. Bijvoorbeeld de inleiding, uh, de oriëntatie op het probleem, uh, verwachtingen polsen, vervolgprocedure afspreken en dan de afronding. Um, waarom is het nou van belang dat je deze structuur goed aanhoudt? Ik denk dat dat de essentie van deze kennisclip wel vat. Nou, de essentie is dat je altijd meer informatie nodig hebt dan je denkt. En door deze structuur goed te volgen, stel je jezelf in staat om eerst alle informatie die je nodig hebt op te halen... om vervolgens een goed advies te kunnen geven... Ja, en waarom hameren we nou zo op die structuur? Nou, dat is onder andere vanwege die, die wet van Meijer, die tijdens het college wellicht ook al benoemd is. En dat is dat de effectiviteit van je advies is af te lezen aan enerzijds de kwaliteit van de informatie die je, die je verstrekt, dus de juridische inhoud en of je alle wetten en regels kent, maar anderzijds ook de acceptatie van het advies. Dus jij geeft een advies aan een cliënt, maar die moet dat advies ook accepteren. En hoe meer je kunt aansluiten op de specifieke situatie van de adviesvrager, hoe groter de acceptatiegraad zal zijn. En dat betekent dus veel tijd investeren in informatie ophalen, de situatie van jouw cliënt of degene met wie je een gesprek voert leren kennen, om vervolgens je advies daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Dat is de essentie van het uit elkaar halen van enerzijds de intake en anderzijds de rest van het gesprek. Nou, zoals jullie weten kun je dat allemaal terugvinden in dit mooie boek Gespreksvoering in de Juridische Praktijk. Ga dat lezen, pak dat erbij en ga dan ook kijken in hoofdstuk 9 naar die checklist die daarin staat. Want we hebben bijvoorbeeld voor, alleen al voor, het, uh, voor, de, voor de intake, voor het intakegesprek, een hele mooie checklist. Stel je jezelf bijvoorbeeld voor in de inleiding van je intake? Voelt je cliënt zich op zijn of haar gemak? Hoe kun je dat zien? Geef je het doel en de tijdsduur aan? Maak je daadwerkelijk contact met iemand? Allemaal onderdelen van die checklist. Nou, je vindt hem hier gewoon op pagina 211. En dan volgen ook de checklists voor het adviesgesprek tell and explain en voor het adviesgesprek tell and listen. Dus dat ga ik niet helemaal behandelen in deze video, dat kun je mooi terugzien in het boek.